Healuronic Ik kan het helemaal niet uitspreken Healuronic Hyaluronic. As assist. Hey jongens, nou als allereerst hoop ik dat het met jullie allemaal goed gaat en dat jullie niet ziek zijn door het coronavirus en dat jullie nog niet gek worden van thuis moeten zitten en terwijl niks open is. Ik heb het er wel een beetje moeilijk mee moet ik eerlijk bekennen. Ik mis wel echt mijn sport en ik mis mijn collega's. Ik moet op dit moment gewoon thuis werken dus echt ik ben gewoon 24 7 thuis. En uh, ja, het is niet makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ik hoop dat we gewoon, als we dit allemaal samen volhouden, dat we er doorheen komen en dat gewoon het coronavirus uitgeband wordt. En daarna kunnen we gewoon weer ons leven hervatten zoals het was. Want uh, ja, op een gegeven moment komen die muren best wel een beetje op je af. Maar ik dacht, het is alweer een tijdje geleden dat ik een video heb gemaakt over favoriete beautyproducten die ik op dit moment heel veel gebruik. Dus ik ga gewoon lekker even wat uh, producten doornemen die ik op dit moment echt bijna elke dag gebruik. Of die heel erg fijn vind. die ik juist heb ontdekt. En uh, om jullie gewoon uh, ja, een beetje te inspireren met beautyproducten. Oké, okay, als eerste aftrap. Wil ik het hebben over de Volume Stylist Curl and Hold mascara van Essence. Deze mascara is echt nou, een van mijn, ik denk, meest favoriete mascara's ooit. Hij is helemaal niet zo nieuw. Ik denk dat Essence hem al een tijdje verkoopt. Maar hij is zo fijn. Het borsteltje is een beetje gekronkeld. En um, ja, hij zet echt super dik aan. Heel fijn. Hij geeft volume. Hij krult je wimpers. En um, eigenlijk meer dan dit heb je gewoon niet nodig. Oh my god, ik krijg echt die wow-wimpers van. Het, ge het gevoel dat je helemaal geen... Weet je, als je een feestje hebt en je zet hem gewoon lekker drie keer achter elkaar aan. Lijkt het net alsof je nepwimpers wimpers hebt. Wauw, dit is echt... Oh, deze mascara is zeker... ...is het zeker waard. <laughs> dus dit is eigenlijk de eerste tip die ik heb. Deze mascara, ik kan hier eigenlijk niet meer zonder mee. Het is, uh, hij is gewoon echt heel fijn. Ik ben echt dol op lekkere luchtjes. Als mensen lekker ruiken, daar kan ik gewoon zo van genieten. En um, ik ben achter dit parfum gekomen via een vriendin. Ze had hem op en ik zei, nou, wat ruik jij lekker. En Het is Olympia van Paco Rabanne. Uh, het is niet een heel goedkoop lichtje, moet ik eerlijk bekennen. Deze flacon is volgens mij 30 milliliter of 50. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Even zien. Het zal er vast wel ergens op staan. Oh, de parfum. Ja, dat klopt. Uh, even kijken. Ik weet het niet goed. Staat het hier wel op? Uh, oh. Nee, ik weet het niet. Uh, maar ik denk dat dit de die heb ik 70 euro voor betaald. En volgens mij was hij toen nog goedkoop. Want ik heb hem bij Icy Paris gehaald. En toen was het iets van extra korting op parfums. Bij Icy Paris hebben ze echt de beste kortingen. Beter dan bij Douglas vind ik echt. Als je een beetje geduld hebt, als je iets wilt bij Icy Paris. Dan moet je gewoon wachten tot het juiste moment. En dan weet je gewoon dat er op een gegeven moment echt zo'n kortingsknaller actie aankomt. En dan moet je je slag slaan. Dus uh, ja, dit parfum. Oh, die ruikt zo lekker. Ik kan het niet echt omschrijven. Hij is wel een beetje zoet en lief. Maar niet te zoet. Niet dat je naar een suikerspin ruikt of zo. En een beetje bloemig. Maar ja, zo lekker. En echt altijd als ik deze op heb zeggen mensen van wow, wat ruik je lekker. Ja, dit is echt. Oh, en het. Flesje. kijk dan dit flesje I love it I love it I love it I love it ja dit dit parfum ga hem ruiken want hij is echt heerlijk en laat het testertje maken dat kunnen ze makkelijk doen hè niet dat Isipari op dit moment open is sorry maar <laughs> um, als je hier een tester van hebt gehad dan zul je het misschien wel beamen deze ruikt echt ontzettend lekker dus zodra alles weer open is ga naar de Isipari Vragen of ze een tester hiervan kunnen maken of naar Douglas maakt mij echt niks uit uh, ik krijg nergens voor betaald. Dus uh, deze is echt, ja, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Oké. Okay, um, dit product van Kiko. Het heet de Magical Holiday Highlighting Drops. Heb ik gekocht. Terwijl ze opruiming hadden van heel een assortiment. Dus ik denk niet dat ze het eigenlijk nu nog verkopen. Het zijn de Wonder Drops. Maar ik neem aan dat ze ongetwijfeld met weer zo'n dergelijk product komen. En het zijn highlighter drops die je kunt mixen met je foundation of met je dagcreme. En wow, dit is echt... Nou, meer highlight dan dit wordt het niet. Ik zal even een druppeltje, echt één klein druppeltje, op mijn hand aanbrengen. Oké, okay, dit is het. En ik ga hem nu uit, uh, <laughs> uitblenden op mijn hand. En kijk dan jongens. Oh my god. Kijk dan die highlighter. Oh, hier word je toch blij van. Hier word ik heel erg blij van. Dit is ook echt geweldig in de zomer als je dit mixt met je body lotion. En je smeert op je benen. Lijkt het net alsof je zo'n echt zo'n super mooie panty aan hebt. Ah, ik ben hier echt verliefd op. Ik mix hem dus een beetje met mijn foundation. En het is niet dat je er dan als een spiegel zo glimmend uitziet. Maar je hebt net wel die healthy glow. Die, die we allemaal willen en die we nu absoluut niet hebben, want we komen niet buiten. Er is geen zon, of nou ja, er is wel zon, maar we worden nog niet bruin, want de zonkracht is nog uh, minimaal. Maar dit, ja, wauw, dit is echt fantastisch. Dus um, ja, als je zo'n product kunt vinden bij Kiko, neem het mee, neem het mee, want dit is echt fantastisch. Um, verder... Uh, ik blondeer mijn haar. Dus ik heb altijd heel snel al klitten en zo. En um, ja, ik heb laatst een heel groot stuk van mijn haar afgeknipt. Omdat de onderkant zo te dun was geworden. Dat is echt het nadeel als je haar blondeert. Dus um, ja, dat is gewoon eigenlijk best wel funest. Maar daardoor heb ik gewoon echt hele goede producten nodig voor mijn haar. En um, ik heb een shampoo gekocht van John Freedom. Het was 1 plus 1. Dus ik dacht, nou weet je wat? Ik neem ook de conditioner mee. En ik heb de Frizz Ease Miraculous Recovery. Conditioner gekocht. En wow, deze maakt je haar zo ontzettend zacht. Het fijne is dat je hem niet heel lang hoeft te laten inwerken. Dat heb je vaak met maskers. Weet je. je moet 10 minuutjes wachten. Nou, en ik ben super ongeduldig zocht. Dus ik heb nooit genoeg tijd. En deze hoef je echt maar 1 of 2 minuutjes te laten inwerken. En daarna voelt je haar al echt zo zacht. Het wordt wel een beetje futloos ervan. Moet ik eerlijk bekennen. Maar um, hij is echt, echt heel erg fijn. Dus als je nog een goede conditioner zoekt, tegen in je haar... Um, dit is echt, echt een aanrader. Zeker hiervoor gaan. Hij kost iets van 10 euro. Het is best wel prijzig. John Frieda is niet goedkoop. Maar deze is echt heel, heel fijn. Ik was laatst mijn make-up laden aan het opruimen. En um, ik kwam mijn foundation tegen en die is eigenlijk best wel oud. De make-up en concealer 2 in 1. En ik bedacht me dat ik deze zo fijn vond, omdat hij heel erg goed dekte. Maar ik heb hier eigenlijk een soort van premium vervanger voor gevonden. Ik moet deze eigenlijk weggooien, want hij is veel te oud. Maar... Ja, soms vind ik het zo moeilijk om dingen weg te gooien. Maar anyway, ik heb een, een nieuwe foundation ontdekt van Estee Lauder. Het is de Double Wear Stain Place Make-up. En uh, de verpakking is al heel erg mooi. Uh, maar dit is echt een super goede dekkende foundation. Ik zal even het uh, flesje laten zien. Dit is hem. Um, ik moet zeggen, ik vind de verpakking heel erg mooi. Maar niet heel praktisch. Want dit is gewoon een open... Dit is gewoon de top. En je moet het dus heel zachtjes op je, ja, op je hand of op je spatel, of hoe je het dan ook aanbrengt. Ja, um, yeah, moet je het heel goed doseren. En soms dan pak je, je pakt eigenlijk al snel te veel. Heel goed marketingmodel, want... Zo so ga je er natuurlijk snel doorheen. Maar hij dekt zo ontzettend goed. En um, ja, hij glimt niet. Hij is ook niet super materend. Maar hij mixt ook heel goed met je dagcreme. Dus soms als ik hem een beetje te veel vind. weet je iets te heavy. Dan mix ik hem met mijn dagcreme. En dan geeft hij nog steeds een hele goede dekking. Ik heb welk nummer. Ik heb de 1 en 1 Ivory Nude. Ik heb best wel een. Uh, lichte huidskleur en een beetje roze en een beetje geel. En deze past echt perfect bij mijn gelaat. Dus uh, ja, ik vind het gewoon heel erg fijn. Je betaalt er wel best wel wat voor. Ik denk dat ik er 36 euro voor heb betaald. En dat was in een actie weer natuurlijk. Want ik ga niet de uh, volle pond betalen. Uh, maar hij is echt het geld waard. Dus als je nog een fijne foundation zoekt en je wil zeg maar, niet een product. De Stay In Place, de Double Wear Stay In Place van Estee Lauder... Is echt een hele goede foundation. Echt heel fijn. Uh, verder. Um, merk ik dat mijn huid de afgelopen tijd best wel droog is. Door het wisselende weer. En veel binnen zitten natuurlijk. En um, ik vind. Ik heb al laatst een video gemaakt over die Ordinary. En ik moet echt zeggen. Deze Hyal Hyaluronic Drops. Of ja, hoe zeg ik? Het, het is een serum. Hydratation Support Formula with ultra pure Vegan Hyal Hyaluronic. Ik kan het helemaal niet uitspreken. Hyaluronic. Hyaluronic Acid. Uh, breng je aan onder je dagkraam. En hij zorgt ervoor dat je huid veel meer gehydrateerd wordt. En dat het vocht niet verdampt. Um, Hyaluron uh, heeft eigenschappen dat het vocht bindt. Dus het zorgt ervoor dat het vocht uh, minder snel verdampt uit je huid. En zorgt ervoor dat je huid gehydrateerd voelt. En heel comfortabel gedurende de dag. En um, ja, het is gewoon. Het is geen kleur. Het voelt een beetje lijmerig. Het is heel erg. Ja. Als je het zo ziet. Um, ja, bijna een beetje slijmerig of zo. Ik weet niet precies. De, de structuur is me een raadsel. Ja, het is een soort van lijmachtig of zo. Um, maar hij verdeelt wel heel makkelijk over je huid. En als je hem aanbrengt dan trekt hij heel snel in. En daarna kun je direct je dagcreme overheen aanbrengen. En echt je zult het verschil zeker merken. Het is zo prettig. Echt veel beter. Je kunt hem ook gewoon lekker s'avonds opbrengen. En dan daar de nacht mee doorkomen. Echt super chill. Waar ik ook dol ben, is een goede losse poeder of een, ja, in plaats van een compact poeder. Een compact poeder is best wel vaak een beetje dikker dekkend, um, fijn voor een touch-up. Maar als je bijvoorbeeld je foundation hebt aangebracht en je wilt gewoon zetten, dus zorg dat het de hele dag blijft zitten, heb je gewoon een fixing powder nodig. En deze Bake and Finish van Revolution, ik heb deze gekocht uit kruidvat, uh, is zo ontzettend fijn. Ik breng hem aan op mijn hand vaak. En ja, het, is, het lijkt net poedersuiker, om eerlijk te zijn. <laughs> en dit is het. En um, ja, deze ja, verdedigt dus uh, over mijn gezicht. Ik zorg altijd dat, het, dat de huid onder mijn ogen extra, um, net extra, iets extra's gepoederd wordt. Dus dan gebruik ik zo'n beauty blender En het zorgt ervoor dat je mascara niet uitloopt en dat je make-up beter blijft zitten... En het geeft ook gewoon een matte finish. Dus dat is echt heel fijn. Het lijkt net alsof het allemaal gewoon in één keer bij elkaar komt of zo. Ja, hoe, hoe zeg ik dat goed? Ik, ik, ja, ik kan het niet echt uiten. Maar dit is gewoon echt de perfecte finish voor je foundation. En daarna kun je gewoon nog je blush netjes aanbrengen. Of je highlighter of je bronzer. Wat je dan ook daarna nog aanbrengt. Uh, maar het zorgt er gewoon voor dat je make-up de hele dag blijft zitten. Oh, wat vind ik dit product fijn. En er zit ook mega veel in. Je hebt ook zo'n losse poeder van Catrice. Maar er zit helemaal niet zo heel veel in en die gaat best wel snel op. En hier kun je zo ontzettend lang mee doen. Dus ik ben echt grote fan. Koop dit product zeker, want je gaat er geen spijt van krijgen. Nou, ze hebben deze trouwens ook in de banana variant. Dus dan heb je een beetje meer gelig. Dat is wel fijn als je een beetje gelige ondertonen hebt in je huid. Ik zou die voor de zomer bijvoorbeeld kunnen gebruiken als je niet te veel wit wilt. Want hij straalt natuurlijk wel echt wit af. Um, voor de zomer zou ik die banana variant wel uh, fijn vinden denk ik. Maar um, ja, voor nu is deze witte echt gewoon perfect. Dus uh, ja, zeker een aanrader. Deze is heel chill. Echt yeah, bake and finish powder van Revolution. Dit zijn eigenlijk alle producten die ik op dit moment echt super fijn vind. En waar ik graag over wilde vertellen... Nou, ik uh, hoop dat je het leuk vond en uh, heb je nog andere producten die jij op dit moment heel erg fijn vindt, waar je iets uh, over kwijt wilt, let me know of heb jij ervaring met de producten die ik net heb benoemd. Uh, laat dan het weten in de comments onder deze video. Heb je nog vragen, tips, suggesties, laat het me ook weten. Ik sta daar altijd voor open. Ik vind het super leuk om al jullie reacties te lezen. En um, voor nu vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je vaker van deze video's wilt zien. En ja, uh, blijf vooral uh, veilig en gezond en um, denk goed aan jezelf. En dan hoop ik dat deze soort van quarantaine-achtige situatie binnenkort snel weer voorbij is. En dat we gewoon het leven weer kunnen oppakken zoals het is. Uh, ja, want daar kijk ik toch wel echt heel erg naar uit. Maar ja, we moeten hier gewoon even doorheen en het wordt vanzelf beter. Alvast een fijn weekend en tot de volgende video! Dors